Maak en programmeer je eigen digitale huisdier. Inmiddels weet je wat een microcomputer is. Misschien heb je zelf al een digitale dobbelsteen geprogrammeerd. En in deze missie gaan we dus een digitaal huisdier programmeren. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt nodig een microbit een battery pack met twee batterijen, een laptop of computer met internet, een USB-kabeltje, een beetje dikker papier en een printer. Terwijl je alle materialen verzamelt, kun je deze video even op pauze zetten. Dat doe je door in het midden te klikken of twee keer te duwen als je een tablet hebt. Probeer het maar en print je materialen. Let op met printen dat je het bestand niet vergroot of verkleint, maar op 100% print. Anders past straks de microbit niet meer in je micropad. Misschien ken je ze wel. Furbies, van die schattige beestjes die kunnen lachen, huilen, lawaai maken. Ze reageren op wat jij doet. Nou, in elk van die beestjes zit een microcomputer. Een computer die de ogen, het geluid en eigenlijk alle andere dingen die het beestje kan aanstuurt. Deze microcomputer is geprogrammeerd met code en die code bestaat uit een hele reeks instructies. Maar om te kunnen reageren op jou of zijn omgeving, heeft zo'n beestje ook sensoren nodig. Met een sensor neemt een machine of robot informatie uit zijn omgeving op. Je zou het kunnen vergelijken met jouw ogen, je ziet dingen en reageert daarop. Of je neus, je ruikt dingen. En je mond, je proeft iets en reageert daarop. In deze missie ga jij je eigen digitale huisdier maken. Veel leuker dan een Furby. Kies als eerste de micro die jij wil gaan bouwen. Of, nog leuker, teken er zelf een op het lege voorbeeldpapier. Knip de micro uit over de aangegeven lijnen en knip ook de twee rondjes voor de ogen en het vlak voor de mond uit. Dan kun je hem kleuren, plakken met stickers of glitter, maak hem maar zo mooi als je wil. Vouw daarna alle randjes om en plak hem in elkaar met wat lijm of plakband. Let op! Plak niet de bovenkant vast, anders krijg je straks de microbit er niet meer in. Nu jij. Gelukt? Mooi. Terwijl je microbit droogt, gaan wij de code voor je microbit bekijken. In de eerste twee missies heb je zelf de code voor je microbit geschreven. Dat doen we nu iets anders. Ik heb de code al gemaakt en ik zal je uitleggen wat ik gedaan heb. Dan kun jij daarna deze code zelf aanpassen of direct op je microbit zetten. Als ze straks klaar zijn, plaats je de microbit in zijn papieren lichaam. De A en B buttons zijn zijn oogjes. En zijn bek gaan we tonen met de ledlampjes. Het beestje gaat reageren op wat jij doet. Zet hem op tafel, zal hij lachen. En hij wordt snel misselijk, dus ga je met hem draaien, dan wordt hij verdrietig. Hou je hem ondersteboven, dan wordt hij zelfs bang. En hij vindt het ook niet leuk als je met hem gaat schudden. Zet je hem daarna weer rustig op tafel terug, dan wordt hij weer blij mijn code, om dit allemaal voor elkaar te krijgen, bestaat uit drie sets van blokjes code. Als eerste staat hier links de code om de drie verschillende reacties, blij, verdrietig en bang, in ledlichtjes te tonen. Ik heb drie variabelen gemaakt. Blij, verdrietig en bang. In het eerste blok vertel ik mijn programma wat elke van deze drie variabelen voor moet stellen. Als de variabele blij actief is, dan toon deze lampjes een blije weg. Als de variabele verdrietig actief is, dan toon deze lampjes. En wanneer de variabele bang actief is, dan toon deze lampjes. In het tweede blok code gaan we ons programma vertellen wanneer het welke gezichtsuitdrukking moet laten zien. Dat doen we met behulp van een sensor. Die zit hier op de microbit. En in de code wordt daar het blokje rotation voor gebruikt. De sensor registreert op welke manier de microbit gedraaid wordt. Kort gezegd staat er: als de MicroPad recht staat, dan toont de variabele blij. Als de micropet scheef staat, dan toont de variabele verdrietig. En als de micropet ondersteboven hangt, dan toont de variabele bang. Bovendien heb ik bij de laatste twee een pauze toegevoegd van 5 seconden. Dus als je hem meteen weer recht zet, moet hij even bijkomen. Maar dan is hij weer blij. Het laatste blokje werkt met onshake. Die ken je misschien nog van de digitale dobbelsteen. Als je schudt met de micropad, dan toon ook de variabele bang. Dat is het. Eh, dit is natuurlijk maar een voorbeeld. Als je wil, zou je hem anders kunnen laten kijken door de plaatjes aan te passen. Bijvoorbeeld door een andere bek te tekenen. Voor een kat zou ik bijvoorbeeld een neusje kunnen toevoegen. Zoiets. Maar voor nu gaan we eerst deze code naar jouw microbit sturen. Als je op de link hieronder klikt... Ga je naar de code-editor waar het script voor je micropet al klaar staat. Sluit je microbit met de USB-kabel aan op je computer, klik op de download-button en sleep het bestandje naar je microbit. Nu jij. Nu de code op de microbit staat, gaan we hem in zijn papieren lichaam plaatsen. Koppel de microbit los van je computer. Sluit de battery pack aan en plaats de microbit in het lichaam van je pad. Als het goed is, klemt hij vanzelf vast. En anders gebruik je gewoon een stukje plakband om hem op zijn plek te houden. Vouw de bovenkant dicht en klaar. Nu jij. Merkte het? Supercool. Lukt het niet? Niet getreurd. Gewoon even op de code hieronder klikken. Opnieuw downloaden en opnieuw op je microbit plaatsen. En heb je vragen? Dan mag je die altijd aan ons stellen. Je hebt in ieder geval een medaille verdiend. Applaus Lijkt me tof als je ons laat zien wat jij hebt gemaakt. Misschien wil je je microbit delen met ons op onze Facebookpagina of op Instagram. Mag je dit niet zelf doen, kun je misschien iemand vragen om dit voor jou te doen. Tot de volgende missie.